Sint-Vincentius is een organisatie die zich heel intens bezighoudt met mensen met een kwetsbare achtergrond. En vooral een economisch ook kwetsbare achtergrond. En ze hebben een hele hoop initiatieven op maat, van, van, van, van hun doelgroep zeg maar, waarmee ze proberen, dankzij vrijwilligers en, en mensen die dingen geven en, en sponsors, om hen het leven eigenlijk een stuk aangenamer en menselijker te maken. Sint-Vincentius limburg bestaat ondertussen al uh, 25 jaar, doet al evenveel jaar heel dat, dat, dat goede werk. En zij kwamen naar ons met de vraag om hen te ondersteunen, met een, een soort van positioneringsreportage van hetgene wat dat ze deden binnen de provincie. Het eerste wat we tegen Diane van uh, Sint-Vincentius zeiden, van kijk, laten we dat alstublieft niet zo lang gaan duren. Er zijn heel veel mooie boodschappen, heel veel mooie verhalen. Laten we die verhalen in hun waarde laten en ze allemaal apart gaan vertellen in plaats van daar één lange video van 15-20 minuten van te maken. Dat heeft een aantal voordelen. Eén, gemaakt optimaal gebruik van, van, van het beste van wat video biedt, namelijk betrokkenheid. In het begin van een video is namelijk iemand altijd veel meer betrokken dan bij andere media. Maar die betrokkenheid die, die heeft al een beetje de neiging om af te zwakken en naar beneden te glijden na ongeveer een minuut. Een minuut en we wisten ook niet goed hoe moeten we dat doen, maar je ziet dat zo die opnames organisch groeien. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Uiteindelijk is jullie inzet naar ons toe vrij groot geweest. Groter dan dat wij verwachten. Dus heel veel dankbaarheid daarvoor. Maar we zijn zo dankbaar voor die kleine stukjes die we nu weer kunnen gebruiken op onze verschillende sociale media. En het is echt wel heel mooi afgewerkt. Het is heel fijn gedaan.